Kom je in de verleiding, maar als je in de verleiding komt, ben je voorbereid. Ik zou willen dat je goed beseft. Je kunt de verleiding weerstaan. Stop met het zeggen van, Joyce, ik denk niet dat ik het kan. Schrap, ik kan het niet, uit je woordenboek. Je hebt gelijk, in eigen kracht en vermogen kun je het ook niet. Maar als je Gods woord in je hart plaatst... Als je op zijn kracht leunt en in zijn beloftes gelooft, dan is er geen enkele verleiding welke je niet kunt weerstaan. Door de jaren heen is mij opgevallen dat er vijf dingen belangrijk zijn in het overwinnen van verleiding. Ten eerste, wees wijs. Denk eerst goed na over de keuzes die je maakt en de consequenties hiervan, voordat je daadwerkelijk een keuze maakt. Wijsheid kijkt altijd vooruit. Ten tweede, moet je geloven dat je de verleiding kunt weerstaan. Veroordeling, schuld en schaamte werken vanuit de momentum. Als je deze gevoelens vroegtijdig stopt, verliezen ze kracht. Maar eenmaal op gang gekomen, zijn ze moeilijk te stoppen. Ten derde, beschouw verleiding als onderdeel van het normale leven. Als je een strijd verwacht, dan zul je altijd voorbereid zijn. Ten vierde. Vermijd gebieden waar je zwak in bent. Breng jezelf niet in een situatie waar je gemakkelijk ten val komt. Als je moeite hebt met het omgaan van geld of je hebt niets om uit te geven, ga dan niet naar een winkelcentrum. En tenslotte, geef jezelf niet te veel eer. We komen nooit af van deze verleiding. Het is heel gemakkelijk om te denken dat je volwassen genoeg bent en je niet meer zult struikelen. Maar op het moment dat je dit gaat denken, word je een gemakkelijke prooi. God wil dat je Hem vertrouwt om overwinning te brengen op elk gebied van je leven. Door zijn genade kun je het. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik realiseer mij dat verleiding een onderdeel is van het leven. Help mij om op het moment dat het zich aandient, niet ongewapend door de verleiding gegrepen of overrompeld te worden. Dank u voor uw wijsheid en genade om alle verleidingen te weerstaan en dat ik in uw overwinning mag leven. In Jezus' naam, Amen. Bedankt voor het luisteren.